Leens kijken naar een goed nieuwe video en vandaag is er weer een update online gekomen. Dit keer zijn de English Thoroughbreds uitgekomen. En ik hoop dat ze er een beetje leuk uitzien. Dus laten we snel gaan beginnen. Deze jullie nog gezien hebben, heb ik vorige week, zondag afgelopen zondag, geen video geüpload. Um, ik heb wel de video geëdit. Uh, bijna helemaal, maar ik wist er nog een paar stukjes dat ik moest editen. En uh, ik heb het zo ongelooflijk druk met school momenteel. Ik heb um, echt een hele strakke planning waar ik me aan moet houden. Qua opdrachten maken, leren, toeverkweek leren. En het is gewoon echt heel erg veel. En ik, kan, ik krijg niet eens, als ik de hele dag aan school zit, van half negen tot negen uur s avonds, Krijg ik nog niet eens mijn hele planning af, zeg maar. Zoveel is Dus het is echt geen tijd om stars te doen. zoals ik wel zien... Mijn poppetje, of uh, mijn paard is ook echt niet meer blij. Ik heb echt een hele weekje maar niet op kunnen zitten. En dat vind ik best wel jammer, want het best wel leuk is. Dus ik heb ook een paar niet kunnen trainen, <laughs> dat soort dingen. Um, en ik doe dit ook, ik neem het op tussen de lessen door, online lessen. Want deze is door online lessen, dus vandaag donderdag. Um, ik upload dit als het lukt, morgen op vrijdag. Um, als het niet lukt, helaas, dan komt hij toch op een andere moment. <laughs> en ik hoop dat ik die andere video uh, toch nog op zondag online kan krijgen. Maar uh, het is zo ongelooflijk druk nu. Dus ik doe erg mijn best. Maar um, we staan hier even voor Pinta, want hier staat de eerste English Thoroughbred van generatie 3. En dit is hem. Dit is de Dark Bay. Ik vind hem een beetje, zeg maar, toen ik ze voor het eerst zag, vond ik ze een beetje saai omdat er echt heel veel details op zitten. Toen zei Starstone nog van. Dat dus er zoveel kritiek op de trailer was. Dat ze hem gingen aanpassen. Um, dat hebben ze ook gedaan. En dat zie je ook wel. Want je ziet heel goed. Zie je die spieren. En die zag je eerst eigenlijk niet. als was een beetje zo van vlak. Een beetje. Het is nu gewoon nog wat Ik vind deze met de manen. Echt heel gelijk op een Hannover Ik heb geen Hannover Want die zeg maar. Ik vind ze wel leuk. Maar niet leuk genoeg om echt. Kopen ofzo. Sommige kleuren vind ik wel leuk, dat ik misschien wil kopen. Maar de manen vind ik echt wel lelijk. En dat is wat hier nu ook gebeurt met dat voorplukje. Ik vind die gewoon echt niet leuk. Um, voor de rest vind ik het paard er wel echt heel mooi uitzien. De paarden worden verko verkocht voor 850 starcoins. Op zich een normale prijs, maar, zeg maar dit paard kan ik echt heel veel speciaals ofzo. Het is een beetje de, als je nu zo kijkt, met de staande animaties, heeft hij de animaties van een Andalusierder, dat is dus deze animatie. Um, dat vind ik een beetje jammer, want hij lijkt ook heel erg op een, het is een mix tussen een trakenner, een handel en een Andalusier. Alleen hij heeft hier niet de bouw van een Andalusier, maar een beetje de details van een Andalusier. Hij heeft de bouw van een trakenner en hij heeft de manen van een halve vooraan. Dus het is een beetje zo van Star Stable. Wat ben je aan het doen? Ik vind ik het wel een hartstikke mooi paard. Hoor. Daar gaat het om. Ik vind het echt een heel schattig paardje. En dus Dark Bay is ook echt heel leuk. Sommigen um, zeggen dat de zwarte um, een beetje gek eruit ziet. Um, ja, ik vind het voor wel heel leuk uitzien. En sommige mensen vinden de zwarte er een beetje gek uitzien. De anderen staan bij Marley. Dus dan gaan we eventjes kijken. Want daar zijn ook laatst al die. Uh, Amerikaanse Quarrel die van die oude generatie het ook weggehaald en op de baarmarkt geplaatst. Dus een is natuurlijk een plek vrijgekomen. <laughs> dus we gaan even naar Marley, maar ik ga jullie tijd besparen als je ziet hoe langs mijn paard loopt. De andere twee English thoroughbreds staan hier. Als eerste kijk ik even naar de witte. En de witte vind ik ook echt heel schattig. Ik weet alleen dat hij een beetje donkere ogen heeft voor een wit paard of zo. Hij vond ook zo gewoon mee, maar het is... Best wel heel erg wit. <laughs> rest is best wel cute. Eigenlijk. Ik had verwacht dat ik deze misschien zou willen kopen. Maar ik ben, als ik weer zo kijk, niet zo heel enthousiast. Eigenlijk. Ik uh, vind het een beetje saai. Ik koop dan liever maar de witte Andalusier dan had ik deze dan ga kopen. Dit ziet er wel cute uit. Misschien ik ooit nog op bedenken en dus nog gaan kopen. Dus hier de zwarte. En ik snap wat ze bedoelen dat ze de ogen van deze zwarte eng vinden. <laughs> het is echt gewoon van demonoogen, demonogen, vind ik het. Het is echt heel raar. Tot vind ik het, zeg maar, het vind ik wel mooi. Maar het ziet er een beetje gek uitzien hoor. Die ogen zijn echt heel eng. Tot is het model wel op zich gewoon mooi. Nou. Dan maakt het me ook zoveel uit dat ik er in Starcoin uitgeven, want ik ging je toch wel niet uitgeven. <laughs> want ik natuurlijk uh, nog steeds niet, ik wil echt maar boven de 2000 blijven. En um, ja, ik heb nu dus niet genoeg om een eten te kunnen kopen, ik wilde er ook geen één kopen. Uh, ik was er heel enthousiast over toen ik de trailer zag, en ik was echt heel erg benieuwd hoe het eruit zou gaan zien. En ik keek naar uit en nou zie ik ze hier en ik denk echt, ik vind dit ze oprecht. Uh, ik vond uh, eerdere English Turbred, de, de oudere generatie, vond ik ook wel niet echt veranderd. Ik vond de manen ervan wel leuker. En uh, dat is geen lelijk paard, dat was gewoon op de oude starstil manier natuurlijk gewoon een paard. Maar vond voelt niet heel erg mooi en ik denk, misschien vind ik English Thoroughbred gewoon niet mooi, dit kan natuurlijk ook. Um, ik vind wel het hoofd heel mooi en gewoon veel als een model is op zich wel oké, okay. ik weet niet, het spreekt me niet aan of zo. Wat deze video anders echt heel kort wordt, ga ik eventjes met jullie bespreken en gewoon even een gesprek met jullie voeren, tot zover dat kan natuurlijk. Maar wat zijn die in de zomervakantie? Want die komt op best wel heel erg snel, voor mij dan tenminste. Um, ik ben volgende week vrijdag, is de laatste dag voor mij. Dan is het 26 juli. Dus maar de, meestal begint eigenlijk dus de vakantie op 3 juli voor ons. Maar um, wat bij mij de activiteitenweek van school uitvalt door dus het hele virusgedoe, um, ben ik dus gewoon een week eerder vrij. Ik heb nog wel een dag dat ik een boeken moet inleveren en een klasseuitje. Die zou eigenlijk ook uh, afgeschaft worden, maar, um, of geannuleerd wil ik. Maar uh, met de klas gaan we gewoon een barbecue bij elkaar houden. Of bij elkaar, gewoon bij iemand thuis. Dus uh, we hebben nog wel een klas uit op woensdag. En voor de rest, echt schoolvrij, ben ik zeg maar. Uh, nee, niet deze vrijdag. <laughs> Volgende week vrijdag. Dus uh, ik hoop gewoon daarna heel veel video's voor jullie te kunnen maken. En dat zou ik wel echt heel erg leuk vinden, gewoon. Maar wat zijn jullie plannen in de vakantie? Want ik weet dat ik niet op vakantie ga. Uh, de meeste mensen om me heen gaan ook niet op vakantie. Wat ik wel fijn vind. Meestal zit ik alleen thuis en als iedereen op vakantie. En dan zit je heel zielig. <laughs> maar, um, ja. Dan zijn de meeste mensen ook gewoon thuis omdat ze niet op vakantie gaan. Zo ben ik benieuwd van: gaan jullie op vakantie? Zo ja, waar gaan jullie heen? Uh, gaan jullie lang op vakantie? Dat soort dingetjes. Um, ik ben wel blij dat ik niet op vakantie ga. Ik wil ook niet dat dit. Omstandigheden, deze omstandigheden waar ik ook niet op vakantie eigenlijk. Dus um, het maakt me ook eigenlijk helemaal niet uit of ik op vakantie is gegaan of niet. Nee, uh, dat ik niet op vakantie ga <laughs> um, Ja, sommige mensen maken het niet zoveel uit. Ik weet bijvoorbeeld mijn oom en tante gaan wel op vakantie. Uh, die gaan volgende week. Nee. Of de week op vakantie. En voor lang of... Weet ik eigenlijk ook niet. Waarom uh, ze vakantie gaan, weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> maar ja, natuurlijk iedereen zijn eigen keuze een beetje. Um, voor mij voelt het eigenlijk alsof het virus een beetje over is. Dus niet, maar je merkt er niet meer heel veel van, omdat je het eerst altijd had. Het is nu gewoon, daar raakt eraan gewend en je loopt buiten en je houdt gewoon afstand van iedereen. Um, maar je doet het minder bewust. Dat je het gewend bent geraakt. Van, en ook gewoon als je thuis zit, ik zeg ga maar, want je ook, weer, je gaat ook weer naar school voor de helft van de dagen. En het voelt zich maar niet echt meer alsof je verplicht thuis moet zitten. En het is, gewoon alsof, het is niet echt alsof alles weer normaal is, zou ik het ook niet zeggen. Maar het is wel gewoon oké, okay, zeg maar. Het is niet enorm erg. Je denkt, oh mijn god, ik zit nog steeds in die corona. Dat is dus niet helemaal wat er in mijn hoofd omgaat. Uh, bij mij loopt gewoon alles weer normaal, ik voel me goed. En uh, ja, dat is het eigenlijk al zo'n beetje. Ik wil ook jullie weten, want gaan jullie uh, over dit jaar? Dus, uh, ja, welke klas, groep gaan jullie naar over? Um, of misschien ben je geslaagd, dat kan natuurlijk ook, ook. Ik weet even, die van mij die is geslaagd dit jaar. Uh, echt superleuk dat ze dat, uh, is, is geslaagd natuurlijk. Ik ga naar 4Havo. Um, ik heb ook dit jaar een profielkeuze moeten maken. en Ik heb natuurlijk gezondheid gekozen. Um, wat voor de rest, verdere opleiding, weet ik eigenlijk nog niet. Um, ik heb wel hier en daar mijn interesses liggen, maar precieze uh, opleiding of op studierichtingen weet ik echt nog niet. Dus um, ja, het is best wel spannend eigenlijk om dadelijk mijn Havo af te ronden. Wat ik daarna ga doen, weet ik eigenlijk ook niet. Dus het is een beetje allemaal onduidelijk. Maar ik hoop gewoon via HAVO door te kunnen komen met de vakken die ik heb gekozen. En dat het niet... Het is maar ook niet te makkelijk, want ik heb voor bepaalde vakken niet gekozen. Omdat ik weet dat ik het super lastig vind. Maar de rest van de vakken vind ik eigenlijk wel makkelijk. Dus ik hoop dat het niet, zomaar zeg geen uitdaging wordt. Dat je gewoon alles gewoon met twee vingers in leus doorloopt. Maar ik heb ook al vak gekozen waarvan ik weet dat het een uitdaging is. Um, maar dat ik ze wel leuk vind. Dus dat het ook gewoon voor mij... Gewoon een leuk jaar wordt, hopelijk. Dan wil ik hier de video afsluiten, want ik heb niet zoveel meer te vertellen. Uh, de update is hier eigenlijk gewoon klaar. Ik Weet ook niet wanneer de volgende drie codes komen. Of vier codes, ik weet niet veel te zijn. Dus ik uh, ben wel benieuwd wanneer ze dan komen. Maar ik hoop dat je deze video alsnog leuk vonden. Doe dan een blijk omhoog. Abonneer en dat ik je ook geen video's missen. En ik zie je volgende keer weer. Ciao!